Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Je weet misschien dat God je geschapen heeft met groot potentieel, maar daar kan het niet bij blijven. Je moet je mogelijkheden ontwikkelen. Ik geloof dat veel mensen ongelukkig zijn omdat zij niets doen om hun mogelijkheden te ontwikkelen. Als je je potentieel ontwikkelt, optimaal ontwikkeld wilt zien worden, wacht dan niet totdat alles perfect is. Doe nu iets. Begin te doen wat je hand vindt om te doen. Je moet je potentieel vormgeven door er iets mee te doen. Als er een verlangen in je hart is om een nieuwe kans uit te proberen, zet die stap en ontdek of God je talent heeft gegeven om het te doen. Je zult nooit ontdekken waar je allemaal toe in staat bent om te doen als je het nooit probeert. Ik wil je aanmoedigen om angst te weerstaan wanneer je een stap van geloof neemt om je mogelijkheden te ontwikkelen. Gods volmaakte liefde verdrijft de angst, dus we hoeven niet verlamd te leven door faalangst of angst om fouten te maken. Het mag veilig voelen om in je bekende comfortzone te blijven, maar je zult er dan nooit in slagen om volledig je mogelijkheden te ontwikkelen of voldaan te zijn in wat je doet. Dus neem een vastberaden besluit om een stap te zetten in wat jij voelt waar God je heen zal leiden om te doen. Je bent vervuld met een door God gegeven potentieel en Hij wil meer doen in je leven dan dat jij je ooit kunt voorstellen... Maar het vereist samenwerking. Zet die stap vandaag en dien hem van ganzer harte. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, in alles wat ik doe, wil ik u van harte dienen. Dank u dat u mij bemoedigt om stappen te zetten en actie te ondernemen.